Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. De feestdagen komen eraan, dus Larissa en ik dachten uh, het is misschien wel leuk om een video te delen... ...met wat outfit inspiratie, met outfits die je dus kunt dragen met de kerst, maar ook met oud en nieuw. Dus in deze video laten we je een aantal outfits zien. Uh, misschien wel met kledingstukken die je al in de kledingkast hebt hangen... ...en anders zullen we ook wat linkjes in de beschrijving zetten naar kledingstukken die wij dus dragen in deze video... Dus uh, gewoon een video vol met superleuke feestelijke outfit-inspiratie. En ik ben heel erg benieuwd uh, wat je ervan gaat vinden. Nou geef deze video alvast een duimpje omhoog, en dan gaan we nu beginnen. Zo, dan is dit de eerste look. En dit is eentje waar ik me echt heel erg comfortabel in voel. Want ik ben dol op wikkeljurkjes. En dan is dit ook nog eens een hele leuke. Want er zitten allemaal gouden glittertjes op. Eigenlijk zijn het een soort van gouden spikkeltjes of uh, hoe je dat ook noemt sprinkles misschien wel. Wikkeljurkjes zijn natuurlijk super ideaal want je kan ze gewoon uh, wat strakker en wat losser doen. Dus dat is heel erg goed. Wanneer je natuurlijk lekker gaat eten. Daaronder heb ik gewoon een sheer panty gedaan en een paar Dr. Martens. Nou mocht je deze Dr. Martens iets te grof te ondervinden dan kan je ook bijvoorbeeld uh, overnie laarzen doen of een ander soort leuk hakje of een uh, ander laarsje. Dus dat is een beetje een eigen Wens, maar ik vind het wel heel erg leuk om zeg maar zo'n lieve jurkje af te maken met een wat stoerdere boot op deze manier. Ik ben echt uh, super comfortabel en heel erg feestelijk tegelijk. Nou, Dit is de tweede look en dit is een hele comfortabele outfit. Dit is zo'n lekkere loszittende trui. Dus dat is echt ideaal voor als je lekker wil eten en je niet zorgen wil maken om ja, dat je misschien uh, wat meer een buikje krijgt. Niet dat dat erg is of iets dergelijks. Dan heb ik hieronder een hele mooie satijnen rok. En dit is ook echt zo'n look die ook echt super leuk is sowieso voor everyday. En dan met een mooie leren puntlaarsjes eronder. Dus ik vind deze gewoon heel erg comfortabel. Alles is eigenlijk los, maar het ziet er allemaal nog heel erg ja, put together uit. En voor wat extra kleur heb ik hier deze baret op gedaan. In principe kan je deze ook op in het grijs of zwart of misschien zelfs rood. Maar ik vond dit wel ja, lekker warm staan voor het hele geheel en toch wel gewoon heel erg feestelijk. Voor deze look heb ik gekozen voor een heerlijke casual sweaterdress. Deze is ten eerste mega comfortabel. En ik vind hem gewoon heel erg chill. Omdat het gewoon een heel lekker rechtmodel is. Daarom heb ik er wel voor gekozen om overniezen bij te combineren. Dat maakt het net ietsje feestelijker. Of wat net iets meer aangekleed. En ik heb gekozen voor deze leuke panty met stipjes. Je kan natuurlijk ook kiezen gewoon voor een simpele panty. Maar ik denk dat deze stipjes wel net ietsje meer feestelijkheid geven. En het is echt maar een heel klein beetje dat je ziet. Uh, dit is echt een mega comfortabele outfit. Je ziet er eigenlijk helemaal niks in. Dus ook in dit geval kan je weer gewoon lekker eten. En voor de gelegenheid, omdat deze um, hals wat hoger is, heb ik eventjes een staart ingedaan. gedaan. Dan vind ik het uh, net ietsje leuker en frisser staan. Nou, de volgende outfit is, zoals je ziet, helemaal zwart. En daar hou ik wel heel erg van, vooral met de feestdagen. Ik vind deze outfit wat meer geschikt voor een feestje. Hij is wat meer, ja, gewoon partyproof eigenlijk. Ook een beetje sexy. Dat komt echt wel doordat ik hier een nep leren broek aan heb getrokken. Ik vind het echt fantastisch staan. Dus het is ook echt wel ja, zo'n outfit die je eigenlijk ook wel na de feestdagen nog steeds zou kunnen dragen. Ik heb hier deze tas bij um, met van deze zwarte details. Wat ik heel erg leuk vind is dat deze top, ja, die heeft zeg maar pofmouwtjes, maar die zijn doorzichtig. En ik heb best wel brede schouders, dus dan vind ik pofmouwtjes vaak een beetje too much. Maar doordat dit van dat mesh spul is, kan het heel erg goed. En dan zie je dus een klein beetje met tatoeages er doorheen uh, ja, spieken. Dus dat maakt de look heel erg uh, stoer maar het is tegelijkertijd ook wel van heel erg vrouwelijk en dan deze hakjes die zijn niet zo heel erg hoog dus zijn super comfortabel om in te lopen en die hebben dan ook nog zo'n detail met van die pareltjes dus het is wat mij betreft heel erg feestelijk Nou deze outfit is echt super comfortabel. Het is een hele fijne glitter jumpsuit. Dus tegelijkertijd is ik denk ik ook heel erg geschikt om te dragen wanneer je naar een feestje gaat. En in dit geval heb ik er ook nog een leuk heuptasje bij gedaan. Ik vind dat één heel erg leuk staan omdat dat een beetje je middel en je benen net een beetje kan uh, opbreken. Wat heel erg fijn is dat je ook nog echt wat een middel kan creëren. En het is natuurlijk super functioneel. Want hier kan je, je telefoon in doen, je geld en al dat soort dingen. Misschien een lipstick als je de gedurende de dag een beetje wilt bijwerken. Dus het is functioneel en het staat ook nog eens heel erg leuk in je outfit. Nou, zo'n jumpsuit kan je natuurlijk gewoon dragen zonder t-shirt eronder. Want ik weet dat het heel erg persoonlijk is wat mensen hiervan vinden. Ik vind het persoonlijk wel heel erg leuk en het maakt het ook net iets meer casual. Waar ik heel erg van hou. Maar uh, het kan natuurlijk ook zeker zonder. Dan is het net ietsje sexier, net ietsje bloter. En dan heb ik hier ook nog eventjes een leuke ketting bij gedaan. Omdat het anders een beetje een groot zwart geheel is. Om het helemaal af te maken heb ik gekozen voor deze laarsjes met punt. Dan heb ik hier weer een bijna zwarte outfit. En deze ziet er weer heel erg netjes uit. Bijna een beetje zakelijk. Maar dan toch nog een beetje die glitters om te laten weten dat het... Ja, dat het geen werkoutfit is, zeg maar. Dus ik heb hier een oversized blazer. Met hieronder ja, een beetje een satijnen topje met een V-hals. Ik vind dat wel belangrijk om onder die blazer een beetje huid te laten zien. Dus niet een hooggesloten top. En dan heb ik hieronder een leren pantalon. Dus dat ja, geeft de boel weer even die extra kick. Een beetje wat stoerder, maar ook weer wat sexyheid. En dan heb ik hier nog hoge hakken met een blokhak. Dus deze lopen super comfortabel. En uh, ja, ik vind het gewoon een hele mooie, best wel chique outfit. En dan is de tas, zeg maar, grijs en de schoenen. Dus deze outfit is heel erg geschikt ja, voor borrels, voor feestjes. Voor als je naar je schoonfamilie gaat, bijvoorbeeld. Dus ja, zo ziet de outfit er nog uit van de zijkant. Ik moet zeggen dat dit toch wel echt een van mijn favorieten is. Voor deze look heb ik duidelijk gekozen om even wat rood toe te voegen. Want rood is allereerst mijn lievelingskleur. Maar ik vind het ook wel echt heel erg feestelijk en vrolijk staan. En perfect voor kerst. Vooral in combinatie met dit ruitje hier op de rok. En ik heb het even terug laten komen in deze barret. En natuurlijk... Um... Ja, als je niet zo heel erg van barretjes houdt, is het misschien ook heel erg leuk om een rode haarband toe te voegen. Ik denk dat dat ook heel erg perfect in deze look staat. Om het bovenop eventjes daarom iets simpeler te houden, heb ik gekozen voor deze zwarte trui. En die heb ik in de rok gedaan. Daarbij een lichte panty. Dat vond ik wel heel erg mooi staan. Dat vind ik net iets leuker, denk ik, dan als je een helemaal zwarte panty doet. Wat overigens ook kan, maar ik denk dat ik dit net ietsje leuker vind. En aan de onderkant heb ik gekozen voor deze superleuke enkellaarsjes. En hier zitten stuts op. en die vind ik wel heel erg leuk staan. In combinatie met het uh, rokje. Lekker feestelijk. En om mijn hals heb ik ook nog gekozen voor een heel dun klein kettinkje. En die vond ik wel echt heel erg perfect passen bij de enkellaarsjes. En ik wil jullie ook nog eventjes laten zien dat deze look heel erg mooi staat met een paar overnieuwlaarzen. Dus ik ga eventjes deze enkellaarsjes omwisselen voor dat paar. Ik vind dit ook wel echt heel erg leuk staan. Zorg ervoor dat hij toch net ietsje anders is. Maar ik vind het er ook nog steeds heel erg goed bij passen. En deze ovenielaarsen houden je benen natuurlijk ook nog net ietsje warmer. Zo, voor de volgende outfit heb ik gekozen voor een wat korter rokje. Zoals je ziet. En ik heb nu geen panty aangetrokken. Maar je kan natuurlijk altijd een panty eronder aantrekken als je dat net wat warmer vindt. En wat wel heel erg leuk is, is dat het uh, rokje die heeft roesjes en de top die heeft dat ook dus is echt eigenlijk toch nog wel één geheel maar het is een losse rok en een losse top en deze blouse daar heb ik echt super vaak vragen over gekregen maar deze is al twee jaar oud Het is op dit moment niet meer te verkrijgen maar als ik een soortgelijke blouse heb gevonden dan zal ik hem dus doorlinken in de beschrijving en ja dat geeft toch een beetje die kleine pop of glitter en ondanks dat het dus goud metallic is is het echt zo'n blouse die je ook na de feestdagen nog steeds heel goed kunt dragen Hetzelfde met de rok. Als je zou willen zou je deze rok in elk seizoen kunnen dragen. En hij is ook gewoon zwart. Zit geen glittertje doorheen of zo. Dus het is echt zo'n zo item die je eigenlijk voor de feestdagen misschien in huis hebt gehaald. Maar die je daarna nog steeds kunt dragen. Dus dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. En dan heb ik hier deze blokhakken weer aan. Uh, deze lopen gewoon ontzettend lekker en zien er gewoon feestelijk uit met een beetje die sparkles. En dat past dan gewoon heel erg bij de top. En dan heb ik hier gekozen voor een rode tas. Maar je kunt natuurlijk altijd kiezen voor een zwarte of een andere. Maar ja, ik vind dit wel heel erg lekker en feestelijk. Nou jongens, mijn motto in het leven is... When in doubt, go for a black look. Dus dat heb ik met deze look gedaan. Hij is helemaal in het zwart. Maar um, deze top is wel een beetje wat specialer, wat feestelijker. Het is een soort van semi-off-shoulder top. Zoals je hier kan zien. En dan heeft hij aan de bovenkant zo'n rusje. Het is een beetje een soort van semi satijnen stofje. Dus hij heeft net een klein glansje erin zitten. Waardoor hij net wat meer dressy is. Wat net iets meer feestelijk. En dat heb ik gewoon verder gecombineerd met een zwarte skinny jeans. Eentje die ik echt altijd draag. Dus dat is makkelijk. En een paar enkelaarsjes met een puntje. Zodat het, uh, je, ja, dan lijkt je ook net vaak ietsje langer en slanker. En dat vind ik wel heel erg mooi staan. Verder heb ik hier nog eventjes een kettingje omgedaan. Om het helemaal af te maken. En dan uh, eventueel nog een. Een schoudertas en dan denk ik gewoon dat je met deze outfit wel echt altijd gewoon heel erg safe zit dus dit heb je misschien vast wel in de kast hangen en anders is het gewoon heel erg chill om altijd gewoon voor zo'n topje te gaan mijn tip is ook om tenminste zo'n wat meer dressy feestelijk topje in de kast te hebben hangen want dat kan je dus dragen voor de feestdagen maar ook voor ander soort borrels feestjes en uh, die komen altijd wel van pas Nou, dit is echt zo'n outfit waarmee je echt indruk maakt. Maar waar je eigenlijk niet heel veel moeite in hebt gestopt. Want de bovenkant: dit is een glitterblazer. En je hoeft hem alleen aan te trekken. Het is gewoon meteen bam, party. Ziet er netjes uit. Ziet er feestelijk uit. En uh, ja, hij is gewoon top, deze. En deze heb ik gewoon op een zwarte skinny gecombineerd. En ja, iedereen heeft wel een zwarte skinny in de kast liggen. En dan heb ik mijn laarsjes aangetrokken. Elk laarsje werkt. Een paar hakken, dat werkt ook. Mocht je er helemaal geen zin in hebben en je wil sneakers of docks aan, doe het gewoon lekker. De bovenkant is in ieder geval heel erg party. En wat ik gewoon heel chill vind, is dat je deze dus inmiddel nog even kunt aantrekken. Dan heb je ook nog een beetje zo'n figuurtje erin zitten. Dus deze is echt wel ja, heel erg mooi. En hij schittert echt alle kanten op. Maar wat ik ook wel leuk vind aan deze blazer is dat je hem dus ook nog los kunt dragen. Kijk, zo staat hij open. Het is een hele andere look. Tegelijkertijd ik bedoel, het lijkt er hij erg op, maar het is toch weer een andere look vind ik wel. Dus ik heb hier de achterkant bij elkaar geknoopt en dan heb ik hier gewoon een simpel satijnen topje met een V-hals. Die droeg ik in een van de eerdere outfits. Ook al en dat is iets wat je hoogstwaarschijnlijk al in de kast hebt liggen. Dus is eigenlijk, laat ik gewoon even heel eerlijk zijn, is het een super basic maar goede outfit. Met de glitterblazer die gewoon vooral echt dat verschil maakt. Dus het is gewoon in één klap feestelijk. En uh, ja, gewoon heel erg chill. En wat ik nog even wil zeggen is dat een glitterblazer is natuurlijk ontzettend opvallend. Maar elk jaar komen glitters weer terug. Het is ook nog eens zilver, dus dat past overal bij. En ja, mijn ervaring is dat als je een glitter item in je kast hebt... En je bewaart het jaar na jaar, want elk jaar... Kan het gewoon weer. Dit bleesje kan je ook over een jurkje aantrekken of misschien een mooie top met een rokje. Dan heb je toch weer een hele andere look. Nou, we zijn echt super benieuwd wat jullie van deze looks vinden en welke jouw favorieten zijn. En waar je ze misschien naartoe wilt gaan dragen. Dus laat dat vooral eventjes weten in de comments hier beneden. Ja, ik ben heel erg benieuwd op wat je allemaal gaat vieren. Ik heb zelf in ieder geval eerste kerstdag met onze familie. Tweede kerstdag met uh, familie van mijn vriend. Maar dan gaan we brunchen, dus dat is overdag. En uh, ja, eigenlijk voor de rest helemaal niks. Ik heb ook nog een derde kerstdag. Ja, dat wel. Ja, met vrienden. Heel veel leuke feestjes. Heel veel momenten om deze outfits aan te doen. Dus ik moet echt een, een keuze gaan maken. En ik denk dat ik wel lastig vind. Want ik moet zeggen dat ik zowel jouw outfit Heel erg leuk vond en die van mezelf ook. Dus ik kan bijna eigenlijk geen favoriet kiezen. Nou laat even in de reacties jouw favoriete outfit weten. En dan wensen we jullie hele fijne feestdagen. En natuurlijk alvast een gelukkig nieuw jaar. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En druk ook eventjes op het belletje zodat je een melding krijgt wanneer wij een nieuwe video plaatsen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei doei! doei!